Dit is een extra journaal met Bieke Elegems. Welkom bij dit extra nieuws. In Jamaica is er gerechtigheid voor de moord op Nakia Jackson. Nakia werd drie jaar geleden door een agent doodgeschoten. Hij was ongewapend en vormde geen bedreiging voor de agent die vandaag werd veroordeeld. Nakia's zus Shakilia zegt opgelucht te zijn... Wil jij dat dit nieuws realiteit wordt? Schrijf dan mee geschiedenis tijdens de Amnesty International schrijfmarathon. Want jouw brief kan levens veranderen.